Goedemiddag, vrienden en kameraden, dierbaren en vijanden, vertrouwelingen en verraders. Ik moet dit van mijn hart. Dat er nog mensen bestaan die een terroristenstaat verdedigen, gaat mijn petje te boven. Als mens kun je niet stil blijven over deze inhumane, ijskoude, brute en laffe slachtoffers. Zoals Israël en de zionistische lobby bij de NOS. Voor hun bestaansrecht. Die hebben moeten vechten voor vrijheid. Moeten vechten voor gelijkheid. Die hebben moeten vechten voor humaniteit. Voor de indianen die zijn afgeslacht. Omdat zij de rechtmatige eigenaren zijn van Amerika. Tot aan, ze, tot aan onze Afrikaanse broeders. Die zijn beroofd van hun welvaart. Door deze westerse kapitalistische zwijnen. Zo gevochten zoals de Palestijnen. Wat een helden! Ik salueer de grootste en de heldhaftigste strijders die deze wereld ooit heeft gezien. Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Ik ben geboren in 1983, toen deze Zionistische honden al jarenlang Palestijnse land aan het annexeren waren. En we leven inmiddels in 2014. Nog steeds bezig met het proberen van land. Maar toch, maar toch, toch staan de Palestijnen recht op hun benen en sterven ze als helden. Zij kiezen ervoor om staan te sterven op hun benen. Deze kan breken. Ik wil een vuist zien voor de adrenaline die nu raast door onze aderen. En de kippenvel die deze helden ons geven. Om voor ze te staan hier met duizenden mensen over de hele wereld. En ons te laten horen voor wat zij waard zijn. Ik wil twee vingers in de lucht zien. Twee vingers in de lucht zien voor hoop. Ik wil twee vingers in de lucht zien voor vrijheid. Ik wil twee vingers in de lucht zien voor liefde. Nu wil ik een vuist zien voor de eenheid die wij vormen vandaag. Ik wil een vuist zien voor het geluid. Overleden alle overleden, de vaders, de moeders, de ooms, de tantes, de opa's, de oma's, de voetballers, de trainers, iedereen die is gestorven door een Israëlische aanval. Voor niks. Dank jullie wel. Markelelekom. De namen.